Goed, welkom iedereen. Het um, is een grote plezier om jullie hier allemaal online uit te nodigen voor dit uh, webinar een Noodzaak van Dierproeven. We beginnen met een paar feiten en getallen. Christine, je moet je geluid even aanzetten. Ik, ik heb het aan mute. Nou, wij kunnen hier gewoon horen, Christine. Ga maar door. Kan je horen? Ja, dacht ik ook. Oké, okay, we beginnen met uh, wat uh, feiten en getallen. Proefdieren worden gebruikt voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, wettelijk vereist toxiciteitstesten en veiligheidstesten. En toepassingsgericht onderzoek. En uh, het is belangrijk om te, te realiseren dat de proefdieren worden verdeeld on, on, over ongeveer deze. Uh, toepassingen allemaal gelijk. Ook de aantal dierproeven neemt geleidelijk af. In 2018 waren er zo'n 450.000 dierproeven geregistreerd, dat is 15% minder dan 2017 en 16% minder dan gemiddelde jaar daarvoor. 92% van de dierproeven betreft knaagdieren, dat zijn muizen en ratten, vogels of vissen. Honden en katten, paarden en apen worden gebruikt voor minder dan 0,4% van de dierproeven. En in de EU wordt geen mensapen gebruikt voor wetenschappelijk doeleinden. Waarvoor wordt deze dierproeven gebruikt? Dat zijn vooral wettelijk verplicht testen voor de veiligheid van chemische stoffen en producten, de veiligheid en werkzaamheid van medicijnen voor mens en dier, ze wordt gebruikt als model voor de mens, wanneer het niet mogelijk is om mensen effectief voor onderzoek in te zetten, of dat ethisch niet kan. De ontwikkeling van moderne operatietechnieken, zoals bijvoorbeeld heupvervanging, orgaantransplantaties en onderzoeksmethoden, zoals CT-scanning, mri scanning die zijn allemaal met dierproeven ontwikkeld. Bestudering van werking van aandoening van de hersenen en het immuunsysteem en het proces van veroudering, en uh, het ontstaan en behandeling van kanker. Vanavond gaan we deze onderwerpen uh, onder de loep nemen. Maar ook niet te vergeten de bestudering van dieren in de natuur. Zoals het gedrag van trek- en zangvogels, voortplanting van zoogdieren en vogels en dergelijk. We gaan dat vanavond niet uh, in, uh, meenemen in onze gedachten. Dit gaat vooral om de medische toepassingen van proefdieren. En uh, natuurlijk, dierproeven worden in Europa alleen toegelaten als er geen passend alternatief is. Wat zijn de wetten en regelgeving? Nou, het is belangrijk om te realiseren dat uh, iedere instelling waar proefdieren plaatsvinden, zijn verplicht om een instelling, en projectvergunning te hebben. Zo so, alle 79 universiteiten, universitair medisch centrum, onderwijsinstellingen, en onderzoeksinstituten en bedrijven. Zijn in bezit van deze vergunningen. Voor elk project met dierproeven is een apart projectvergunning moet aangevraagd worden bij de Centraal Commissie Dierproeven. Ook vier instanties zijn betrokken bij die aanvraag, toetsing, goedkeuring en, goedkeuring en toezicht op, uh, op proefdieren. Ik zal ze niet allemaal noemen, maar ze zijn in de factsheet van de KNW waar deze getallen vandaan komen. Maar dierproefbeleid is verankerd in een bepaald EU-richtlijn. En dat EU-richtlijn is gericht op de implementatie van de drie v principes Dat zijn nummer één, vervanging van dierproeven door dierproefvrij methode, vermindering van het aantal uh, dieren per proef, voor zover methodologisch verantwoord is, en verfijning van dierproeven, waardoor het ongericht voor proefdieren zoveel mogelijk wordt beperkt. Dus de credo is: is zo min mogelijk, zoveel nodig. Dus in het programma vanavond hebben we vier sprekers. En die zal allemaal over hun eigen onderzoek uh, spreken. Dit zijn de vier sprekers: Ton Sumakke uh, van de NKI, Alexandra Badura van uh, het Erasmus Medisch Centrum, Ron Fouché ook van het Erasmus Medisch Centrum. En Jan Hooimakers daar ook. We beginnen met. Uh, uh, Tom en aan het eind van de avond hebben we een discussie. Ja, dank je Christine. Ik moet mijn scherm ja. uitzetten. Ja. Dan geef ik de scherm aan uh, Tom. Um, vergeet niet uh, je vragen als er, er zijn in de Q&A functie te zetten. Goedenavond allemaal. Um, wat ik vanavond wil doen is uh, kort bespreken hoe immuuntherapie van kanker zich in de afgelopen periode ontwikkeld heeft. En met name ook aangeven hoe proefstilonderzoek daar een cruciale rol in heeft uh, gespeeld. Wat u voor u ziet is een afweerscel, een T-cel, mijn favoriete celtype, uh, die een kankercel uh, aanvalt. Um, Immuuntherapie eh, wordt nu gezien als de vierde centrale vorm van kankerbehandeling naast chemotherapie, bestraling en chirurgie. En dat is iets wat over een periode van slechts een aantal jaren is veranderd. Wat ik hier laat zien is eh, de fractie van kankerpatiënten, waarbij eh, therapie met immuuntherapie eh, daadwerkelijk baat heeft patiënten een tumorregressie laten zien, of zelfs complete, uh, complete tumorregressie. In 2011 was immuuntherapie van kanker eigenlijk nog niet bestaand. Maar een hele kleine fractie van de patiënten had daar een baat bij. Maar dat is over een periode van minder dan 10 jaar aanzienlijk veranderd. En op dit moment is het ongeveer 12% van de patiënten met kanker. Patiënten met melanoom, longkanker, niercelkanker, blaaskanker. en ook heel veel andere vormen van kanker. die baat hebben bij behandeling met immuuntherapie. En Gezien deze uh, hele dramatische doorbraak van immuuntherapie, heeft Blood Science een aantal jaren terug immuuntherapie ook uitgeroepen als breakthrough of the year, iets dat ze jaarlijks doen. En hier ziet u zo'n uh, voorbeeld van een afweercel die geactiveerd wordt. Wat u ook kunt zien is dat een specifiek type afweercellen wordt genoemd, T-cellen. En inderdaad de vorm van immuuntherapie die op dit moment de grootste klinische impact uh, hebben. Zijn vorm van immuuntherapie waarbij T-cellen worden geactiveerd. Maar ik voorzie dat in de komende jaren ook vorm van immuuntherapie... waarbij andere afweercellen worden geactiveerd... En een steeds belangrijke rol gaat spelen. Wat ik graag wil doen in de komende slides... is ten eerste aangeven hoe proefdierenonderzoek essentieel is geweest... in deze eerste transitie waarin immuuntherapie in eerste instantie niet relevant was... en nu een aanzienlijke relevantie heeft gekregen. Maar ten tweede ook aangeven... Hoe verder proeft uw onderzoek, naast uh, alternatief uh, een biomedisch onderzoek, essentieel zal zijn om de waarde van immuuntherapie nog verder te verhogen in de komende jaren. Een collega van mij die beschreef immuuntherapie uh, ooit als volgt. Bij immuuntherapie val je niet direct de kankercellen aan, maar probeer het afweersysteem zo te helpen dat het afweersysteem in staat is om kankercellen aan te vallen. En zo heb ik het hier ook omschreven, activeer afweercellen, zodat deze in staat zijn om kankercellen te doden. Het feit dat immuuntherapie via deze indirecte route werkt, geeft ook aan dat een proefdieronderzoek zo'n essentiële rol speelt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld chemotherapie, waarin we direct willen weten of een bepaald molecuul kankercellen kan doden, willen we hier weten of de immuuntherapie afweercellen kan activeren. En daar zijn complexe systemen voor nodig. Het systeem bestaat uit een groot aantal verschillende celtypes. Hier laat ik een macrofaag zien, een dendritische cel, een neutrofiel en mijn favoriete T-cellen. En ik zal inderdaad alleen maar verder focussen op deze T-cellen. Als we nu kijken hoe deze T-cellen in het lichaam worden geactiveerd, dan is dat een uh, activatieproces dat over meerdere orgaansystemen plaatsvindt. T-cellen reizen door het bloed en komen dan zo nu en dan in de lymfeklieren terecht. Dat zijn die bobbeltjes die u kunt voelen in uw, in uw hals als u verkouden bent. En in die lymfeklieren praten T-cellen dan met antigenpresenterende cellen, dendritische cellen. En deze cellen vertellen de T-cellen of ze wel of niet geactiveerd moeten worden. Op het moment dat T-cellen geactiveerd worden, verlaten ze de lymfeklier. En reizen ze door de bloedbaan naar de plek waar er iets gaande is, in dit geval een tumor. Daar verlaat ze de bloedvaten en dan in dit voorbeeld lossen ze dan lokaal de tumor op. Nou, zoals u het begrijpen, een proces wat zich afspeelt over meerdere orgaansystemen, in eerste instantie de lymfeklier, dan de bloedbaan en dan vervolgens een pirpevere weefsel, is moeilijk in een weefspreekschaaltje na te bootsen. En daarom moeten we dit vaak ook in de proefdieren onderzoeken. Om twee belangrijke voorbeelden uit dit type onderzoek eh, te highlighten. Eh, in de jaren negentig waren er twee onderzoekers, Jim Allison en Tezuku Honjo. Eh, die zich afvroegen of de functie van T-cellen werd gereguleerd. door een aantal van de eiwitten die zij op het oppervlak tot expressie eh, brengen. En om de onderzoeksvraag van Jim Allison heel kort samen te vatten: zijn cruciale vraag was. is een molecuul genaamd Cetula 4 een rem op T-calfunctie? Oftewel is het feit dat dit molecuul aanwezig is en kan signaleren een reden waarom T-cellen minder actief zijn dan ze anders zouden kunnen zijn. En heel vergelijkbaar vroeg onderzoeker zoeken zich af of PD-1 ook een rem op t celfunctie was en of op het moment je PD-1 functie zou remmen of T-cellen actiever zouden kunnen worden. Om dit te bestuderen greep Jim Allison naar een aantal proefdiermodellen. Waarin hij probeerde om muizen te behandelen met een molecuul, een antilichaam, dat het CTK4-eiwit kon blokkeren. Om op die manier te kijken of afweersingfunctie versterkt werd op het moment dat deze mogelijke rem niet meer actief was in de muizen. En dit is dan in een cartoonachtig opzet de proef zoals dit nog gedaan is. Muizen waarbij T-cellen natuurlijk aanwezig waren, maar ook tumorcellen waarbij normaliter die remmen op de afweercellen aanwezig uh, zijn, werden behandeld met een antistof dat deze C4-rem kon blokkeren. En vervolgens keek, uh, uh, keken de onderzoekers of er na injectie van deze antistof, waarbij alle uh, remmen werden geblokkeerd, of de kankercellen verdwenen. En dit bleek inderdaad uh, het geval te zijn. Door het afweersysteem te behandelen, kon indirect de tumorcellen uh, uh, worden aangevallen. Te zoeken Honjo eh, benaderde zijn eh, cruciaal zijn hoofdvraag op een iets andere wijze. In plaats van injectie van een antlichaam besloot hij een muis te maken waarbij het PD1-checkpoint waarin hij geïnteresseerd was niet langer aanwezig was. Een genetisch gemodificeerde muis waarin deze mogelijke rem op de T-cellen eh, was verwijderd om te kunnen kijken of de afweeffunctie in de meeste muizen nu verbeterd was. En dat is hier in een cartoonachtige eh, wijze wederom weergegeven. In deze muizen zijn Tesla aanwezig, maar deze hebben nou niet, nu niet langer het PD1 eiwit. En vervolgens kon uh, zijn onderzoeksgroep laten zien dat op het moment dat het PD1 eiwit afwezig was in deze muizen, tumorcellen ook werden opgeruimd. En deze uh, onderzoeken vormden de inspiratie voor een uh, zeer uitgebreide onderzoekslijn, uh, zowel in Europa als in Amerika uh, als in Azië, waarin zeer overtuigd werd aangetoond. Dat eiwitten zoals TD1 en CPA4 een rem op de afweerfunctie zijn. En op het moment dat je met medicijnen in staat zou zijn om deze rem te blokkeren, kon je een sluimerende afweerfunctie eh, versterken. Op grond van die kennis zijn vervolgens een aantal antistoffen ontwikkeld. Eh, in eerste instantie in preklinisch onderzoek en vervolgens in klinische studies. En daarin is laten zien dat behandeling van kankerpatiënten met deze geneesmiddelen een zeer aanzienlijk therapeutisch effect kan hebben. In eerste instantie bij patiënten met melanoom, kwaadhaardige huidkanker. Maar later ook bij patiënten met longkanker, blaaskanker, nierzaalkanker en hele vele andere vormen van kanker. Om even terug te komen op die klinische waarde van immuuntherapie. Het grafiekje aan de rechterkant heb ik u eerder reeds uh, laten zien. Uh, laten zien hoe sterk uh, uh, er een toename is in de fractie van de kankerpatiënten die baat kunnen hebben bij immuuntherapie. Aan de linkerkant heb ik een ander grafiekje daarbij gezet. Waarbij ik zichtbaar maak hoe de overleving van patiënten met kwaadaardige huidkanker, melanoom, in een periode van slechts een aantal jaren zeer significant is toegenomen. Dus dit zijn geen data uit klinische studies. Dit is een, een real-world population, een data van uh, uh, het, het Nederlandse Melanoom uh, Treatment Registry. Wat je hier kunt zien is de overleving van patiënten met uitgestaaid uh, melanoom, stadium 4 ziekte, en dan gestratificeerd. Uh, op grond van het jaar waarin de diagnose werd gesteld. En wat u kunt zien is dat ieder jaar is er een toename in de levenswinst. En als we kijken bijvoorbeeld uh, twee jaar na diagnose, in 2013 was uh, ongeveer 25% van de patiënten nog in leven uh, na 24 maanden na diagnose. In 2016 was dit reeds gestegen tot meer dan 50%. Ik heb helaas geen meer recente data, maar ik denk dat we op dit moment nog iets hoger zitten. Op grond van uh, de uh, zeer aanzienlijke klinische impact van immuuntherapie hebben de Honjo en Jim Allison in 2018 ook gezamenlijk Nobelprijs voor geneeskunde gekregen. Belangrijk, um, met de ontwikkeling van de remmers van PD1 en ctla 4 zijn we er nog niet. Er is meer te doen. Immuuncellen bevatten een grote collectie andere remmen. Hier laat ik wederom een T-cel zien, met uh, schematisch TD1 en CK4-molecuul weergegeven. Maar ook op t cellen zijn nog heel veel andere oppervlakte-eiwitten aanwezig, uh, oppervlakte aanwezig, die de functie van T-cellen kunnen beïnvloeden. Daarnaast, ik noemde eerder dat er naast uh, T-cellen ook andere afweercellen, zoals macrofagen, dendritische cellen D-cellen aanwezig zijn. En ook deze hebben allemaal een eigen collectie van remmen op hun oppervlak. En ook daar zal het zeer interessant zijn om te kijken. Of we de functie van het afweersysteem kunnen beïnvloeden door deze remmen te manipuleren. In heel veel gevallen zal daarbij gaan in een poging om afweerfunctie te versterken, in het geval van kanker bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld bij auto-immuunziektes zijn we zeer geïnteresseerd in het stimuleren van deze remmen, om daarmee juist afweersfunctie in dat geval te onderdrukken. Als ik nou verder kijk naar de toekomst, is het dan aannemelijk dat we proefdeelonderzoek naar immuuntherapie eh, volledig kunnen vervangen door alternatieven. Op dit moment is er zeer veel onderzoek naar eh, in vitro-strategieën. waarmee we een deel van immuunfunctie eh, kunnen bestuderen. Om daar één voorbeeld uit ons eigen werk naar voren te halen. We hebben in de afgelopen jaren een systeem opgezet. waarin we stukjes tumor van een patiënt kunnen nemen, deze in het lab kunnen kweken gedurende een korte periode. En deze in het lab ook vervolgens kunnen behandelen en kunnen kijken of binnen de tumor van een patiënt immuunfunctie wordt geactiveerd door een dergelijke behandeling. Echter, hiermee kunnen we alleen dit laatste stuk van het proces uh, modelleren. En om het gehele traject van immuuncelactivatie reis naar de effecten site en daar lokale functie te kunnen bestuderen, zullen we ook in de toekomst uh, uh, proefmodelmodellen nodig hebben. Dus in de komende jaren verwacht ik een toenemend belang van systemen waarin imaan materiaal gebruikt wordt, maar de combinatie met proefdienmodellen zal essentieel blijven. En naar ik verwacht zal dat soort onderzoek in combinatie leiden nou, tot betere, uh, betere behandeling van kanker, maar ook betere immuuntherapieën voor bijvoorbeeld auto-immuunziektes. En daarbij wil ik het graag laten en dan wil ik graag het woord teruggeven aan jou, Christine. Dank u wel. presentatie. Um... We hebben een aantal vragen. Uh, er is een van. Uh, sorry, ik start mijn video. Er is een uh, van, el, uh, van een van de luisteraars. Dat is: Nu het principe van immuuntherapie bekend het, is, is het denkbaar dat de vervolgstappen in organs of patients on chip verder kunnen worden ontwikkeld? En misschien moeten we dat uh, verbreden tot in vitro-systemen in het algemeen en je was enigszins op ingegaan in je laatste dia's, maar misschien wil je dat antwoorden. Ja, nee, um, zeker. Ik probeer nog even terug te gaan naar die laatste dia. Kijk, daar is die weer. Um, een deel van het proces kunnen we nabootsen in organoïde systemen, tumor uh, uh, culture systemen zoals we hier ontwikkeld hebben, um, maar het samenspel uh, tussen die verschillende organen, dat valt op dit moment eigenlijk niet na te bootsen in een in vitro systeem. We kunnen niet een systeem maken waarin zowel een lymfeklier aanwezig is, een bloedbaan uh, die die uh, lymfeklier uh, draineert en uh, immuuncellen vervolgens kan overbrengen naar een effectosite, et cetera. Dus ja, in komende jaren zal voor die afzonderlijke componenten het steeds haalbaarder worden om die te modelleren uh, in vitro. Maar het samenspel van die uh, elementen, dat zal niet in de komende jaren in vitro uh, kunnen worden uh, nagebootst. En daarvoor zal proefdeelonderzoek nog steeds essentieel zijn. Het is daarbij ook belangrijk om na te gaan, dat als we praten over immuuntherapie. Uh, we zijn zeer geïnteresseerd in de functie van de geactiveerde afweercellen bijvoorbeeld in de tumorsite, Maar die geactiveerde afweercellen die kunnen ook leiden tot uh, bijwerkingen, tot bijvoorbeeld auto-immuunziektes. Dus daarvoor eh, is het ook eh, heel belangrijk om in proefdiermodellen te kunnen kijken. Stel dat we nu een bepaalde prem op het afgesysteem verwijderen, wat zijn dan de bijwerkingen van die interventie? Ja, er is een uh, tweede vraag. Uh, wat is de uh, In Engels. Wat is de predictive validity of the various mouse models, including the ones you're using? Dus wat is de voorspelbaarheid uh, van deze muizen? Ook misschien het ja. verschil tussen de muis en het menselijk immuunsysteem. Ja, um, ik neem maar te gewoon in Nederlands uh, verder gaan. Um, ik zal de vraag in Nederland, Nederlands beantwoorden. Um, ik denk als ik kijk naar de uh, immuuntherapieën zoals die ontwikkeld zijn over de afgelopen periode, dan denk ik dat we niet kunnen inschatten uh, op grond van proefdierwerk welke immuuntherapie het meest effectief is. Ik denk dat we wel heel goed kunnen inschatten welke immuuntherapieën potentieel activiteit gaan hebben. Uh, in de kliniek. Er zijn duidelijk verschillen tussen muis en mens. Dus, uh, en er zijn ook, uh, ook afhankelijk van het tumormodel dat gebruikt wordt, et cetera. Uh, dus je kan geen 100% uh, predictie doen van activiteit in de klinische setting. Um, maar het is wel een zeer belangrijk filter uh, om uh, die interventie te de de definiëren die je vervolgens daadwerkelijk klinisch zou kunnen gaan testen. Dankjewel, Ton. Ik denk in verband met de tijd moeten we verder gaan. Er waren twee andere vragen met gelijkbaar inhoud, maar we denken, ik denk we gaan naar de volgende spreker. Dankjewel. Dankjewel. Dus de volgende spreker is Alexandra Badura. She is Assistant Professor Neural Network in the Erasmus Medisch Centrum. Even um, ter herinnering, uh, we hebben een algemeen discussie op het eind, um, maar we eerst uh, naar de volgende spreker. Nou, um, heel bedankt uh, Christine en uh, welkom uh, iedereen. Uh, goedenavond, uh, uh, mijn naam is Alexandra, ik werk inderdaad uh, bij de afdeling Neurowetenschappen, Erasmus MC, en ik ga in de komende 15 minuten uitleggen waarom wij bij hersenonderzoek uh, proefdieren nog steeds nodig hebben. Nou, eerst um, uh, wil ik even kort uitleggen waarom hersenonderzoek zo complex is en waarom wij als maatschappij uh, hersenonderzoek uh, echt nodig hebben. Ten tweede uh, ga ik een, uh, twee voorbeelden laten zien uh, waarin fundamenteel proefdierenonderzoek echt essentieel was om tot een behandeling in een mens te komen. Um, ten derde gaan we kort uh, even kijken wat soort van vragen zijn uh, uh, en uh, inclusief mezelf bezig om te beantwoorden. En ten slotte leg ik uit uh, wat de alternatieven zijn. Dus wij hebben net uh, een beetje gehoord van uh, de discussie, heel interessante discussie met Tom. En we, ik ga naar een stapje verder. Ik ga ook uh, bespreken uh, voordelen en uh, beperkingen uh, van alternatieve proefdierenvrij onderzoek uh, bij um, uh, hersenonderzoek. Nou, dan laten we beginnen. Uh, de hersenen. Het is echt een bijzonder, een bijzonder orgaan, uh, um, dat, uh, wat, wat maakt onze hersenen uh, zo uh, bijzonder is de uh, processing units, of de uh, processing power uh, van, van onze hersenen. Wij, het uh, bestaat uit miljarden neuronen, zijn hersencelletjes, um, en die communiceren ook met elkaar. En dit, uh, dit verbinding tussen de twee neuronen, kun je versterken of verzwakken. Dus je kan eigenlijk denken dat uh, elke van de verbinding, en dat gaat ook kwadriljonen uh, van, uh, van de uh, verbinding, um, is een, een uh, processor. Nou, wij zijn heel erg gewend om op dit manier uh, naar een uh, hersencel uh, te kijken. Zo op zo plaatjes uh, zie je best vaak. Maar in realiteit um, um, zijn er tientallen uh, verschillende neuronen met andere structuren. Dus hier uh, kunnen jullie zien een turkinicel. Uh, dat is een uh, neuron uh, die bevindt zich in de kleine hersenen. Mijn favoriete hersenen. Alexandra, we zien je scherm niet. Je moet heel eventjes uh, je screen share. Oh, ik heb het niet gedaan. Oh, uh, pardon. Mijn excuses. Um, nou nu denk ik wel ja prima dankjewel Rob nou even kort ik denk dat jullie hebben dus alles van mij uh, gehoord dus ik ga uh, uh, meteen naar mijn uh, eerste dia en de, uh, ik had het over de hersenen en de complexiteit van de hersenen. Dus hier staan de aantallen die ik heb net uh, um, uh, gegeven. En wat ik zei is dat wij zijn heel gewend om dit soort van beelden te zien. Dus dit is een, een stereotypische, schematische uh, neuroncelletje. Uh, maar in de realiteit uh, ziet het heel anders uit. En dit zijn de structuren van de hersencellen. En dit is een structuur van, uh, van een Purkinje-cel in een kleine hersenen. Ik was net aan het uh, vertellen dat uh, dat is mijn favoriete uh, hersenstructuur. Elke neurowetenschapper geeft er één. Uh, um, en dit is een cel. En zoals jullie zien, de structuur van die cellen is heel anders. En dat betekent ook dat ze verschillende functies hebben. En het verhaal wordt nog complexer. Want als je naar de binnenkant van een neuron kijkt, dan zitten verschillende moleculen. Dus hier op het einde van de hersencel uh, van een neuron, uh, waar juist één neuron naar de andere contact maakt, uh, zitten synapsen en daar zitten uh, neurotransmitters. Dus een kleine moleculen die bepalen hoe de twee neuronen kunnen met elkaar communiceren. Nou, dus om, om alles te kunnen begrijpen hoe de hersenen werken, hebben wij dus alle niveaus uh, nodig. Um, Wij we moeten wel begrijpen hoe de moleculen welke, hoe ze in cellen uh, zich bevinden, hoe de cellen met elkaar communiceren in een hersengebied, in een hele hersenen, maar ook um, hoe dan uh, het mogelijk is voor, uh, de, voor onze uh, hersenen om uh, de uh, buitenwereld te begrijpen en onze gedrag aan te passen aan de buitenwereld. Dus wij hebben echt, echt uh, nodig om levende organismen te bestuderen. En uh, we hadden net over het getalen uh, van neuronen en cellen in de humane hersenen. Maar um, wat wij ook kunnen doen, is wij kunnen in andere uh, dieren kijken, omdat bijvoorbeeld uh, bij alle zoogdieren kunnen wij hetzelfde hersenstructuur vinden. En die zijn ook op hetzelfde uh, manier aangebonden. En daarom kunnen wij ze ook uh, gebruiken als uh, proefdieren. Maar, uh, dat is niet de, de eind van het verhaal, want uh, wij gebruiken ook uh, zoveel als mogelijk uh, vissen uh, en zelfs insecten. Dus uh, het gaat ook uh, de, uh, dus afhankelijk van de vraag. Sommige vragen kunnen wij beantwoorden in, in vissen of in, in insecten. Nou, en waarom is het zo belangrijk? Waarom willen wij dat juist bestuderen op alle van de niveaus? Uh, neurologische aandoeningen zijn wereldwijd de belangrijkste oorzaak van lichamelijke en herselijke beperking en een tweede belangrijkste doodsoorzaak. Uh, het raakt mensen van alle tijden, kinderen tot ouderen en in Nederland, een vierde van Nederlanders uh, uh, hebben een hersengerateerde aandoening en een vijfde van sterfgevallen... Uh, Um, is uh, uh, directe of indirecte gevolg van zo'n aandoening. De zorgkosten zijn ook uh, belangrijk. Uh, 25 miljard euro per jaar, rond 25 miljard euro per jaar um, wordt gegeven. Dus dat zijn allemaal redenen waarom het zo belangrijk is om dit om te kunnen bestuderen. Nou, en dan kunnen we vragen: oké, okay, nou, jullie studeren dat heel erg lang. Er, de banaal onderzoek, neurowetenschappelijk onderzoek loopt al een tijdje. Wat? Wat kun je me laten zien? Wat, hebben, wat, uh, wat zijn de, uh, de dingen die je hebt opgeleverd? Uh, en ik heb twee voorbeelden gegeven, alleen maar twee voorbeelden. Um, in eerste instantie ga ik even spreken over uh, deep brain stimulation of uh, diepe hersenstimulatie. Uh, hier uh, in de beeld uh, kunnen jullie zien hoe het eruit ziet in een patiënt. Uh, dit is, uh, uh, tijdens een uh, operatie wordt een elektrood gebracht diep in de hersenen. En daardoor kun je uh, een gebied van een hersenen stimuleren die beschadigd is door de ziekte. Het is nu uh, gebruikelijk in uh, Parkinson ziekte, maar ook um, nu uh, wordt het onderzocht voor depressie of obsessive-compulsive. Uh, uh, Disorder. Nou, fijn, maar hoe hebben wij het gevonden? Nou, om, om, dit, om dit techniek te kunnen in de mens gebruiken, moesten we eerst belangrijke vragen beantwoorden. Erst. Welke cellen doodgaan? Welke cellen zijn beschadigd? Hier kun je dat zien. Nou, uh, Hier zitten er geen cellen, hier zitten er wel cellen. Maar wat soort van type cellen zijn? Wat doen die cellen in de hersenen? Hoe communiceren de cellen met elkaar en de rest van de hersenen? Welke stimulatie geeft een ge effect op gedrag? Uh, welke stimulatie is veilig? En hoe kunnen wij uh, uh, deze procedure uitvoeren, technisch gezien? Alle van die vragen uh, zijn uh, mogelijk om te beantwoorden als je kijkt naar alle van de, van de niveaus die we hebben net overgegaan. Het um, tweede voorbeeld gaat over moderne antidepressiva. rond uh, 800.000 uh, uh, uh, mensen in Nederland uh, slikt um, medicatie voor, uh, voor uh, depressie. En ik ga hier een voorbeeld geven van SSRI's, selectieve serotonine heropname-remmers. Nou, dat is echt een mondvol. Wat betekent het eigenlijk? Het betekent um, dat er is een molecule serotonine die zit in het gaatje tussen, in de ruimte tussen de twee uh, neuronen, tussen de twee hersencelletjes. En uh, wat wij uh, hebben uh, uh, onderzocht is dat als het uh, niveau van de serotonine hoger is in mensen met depressie, hoger gaat, uh, dan worden de symptomen verbeterd. Nou, um, dus prima, dat kunnen wij dus doen. Met iets dat remt de afnemen van uh, de serotonine van dit molecuul van, uh, van, deze, van deze ruimte. En nogmaals, wij moeten eerst beantwoorden: nou, hoe werkt serotonine überhaupt? Hoe kunnen wij de uh, niveaus van serotonine beïnvloeden? En communiceren de cellen uh, van de rest van de hersenen? En dat kun je ook allemaal doen op, uh, uh, in, in een proefdiermodel. Uh, dus dat waren twee voorbeelden. Ik uh, spreek graag uh, meer voorbeelden uh, met jullie uh, in, uh, tijdens de Q&A. Wat ik wil nu even uh, snel uh, um, aantonen, is wat soort van uh, dingen wij uh, werken nu aan. Um, de complete lijst staat ook op deze webpagina, dus dat is de knv.nl uh, actueel nieuws in inventarisatie onderzoeksmethode. Er staat echt uh, meer, uh, meer vragen. Maar stel je voor als voorbeeld, uh, wij willen onderzoeken, wat is de functie of uh, het nut van slaap? En jij ja, zou bedenken, nou, waarom willen wij dat willen weten en waarom hebben wij proefdieren voor het nodig? Nou, er zijn ook heel veel slaapstoornissen. En als wij dat niet ook op gedragsniveau kunnen bestuderen, dan weten wij, um, dan, dan weten wij niet hoe wij straks uh, de slaapstoornissen moeten uh, behandelen. Uh, ik mezelf ben bezig van, dit, uh, lijst, uh, van deze lijst met twee vragen, hoe interesseert het uh, immuunsysteem met de, uh, de bre onze brein um, en hoe staan neurologische aandoeningen en hoe kunnen we ze voorkomen en verhelpen en hier werk ik aan uh, autisme. Uh, en nogmaals, we gebruiken ook uh, andere methoden, ik ga nu in de komende dia over de alternatieven praten, maar uh, het blijft, de proefdieren blijven essentieel voor die twee vragen, omdat wij moeten aan de moleculen kijken, aan verschillende hersengebieden en ook aan het gedrag uh, van uh, de uh, levende organismen. Nou goed, wat zijn de alternatieven? Um, wij, uh, uh, uh, er was een vraag over de organoïden, uh, de IPSC-technologie, Organoïden of Organs on Chips, dat uh, is de naam. Uh, IPSC technologie even kort is dat uh, je kan van patiënten of mensen uh, een stukje huidcellen uh, opnemen uh, of uh, cellen uit uh, de binnenkant van de mond. En van die cellen, uh, ook van, bloed, uh, van bloedcellen trouwens, uh, en van die cellen kun je uh, eigenlijk uh, neuronen uh, kunnen groeien. Uh, of uh, in een schaaltje of uh, inderdaad als organoïden. En die zijn heel goed. Als wij willen specifieke celtype bekijken, als wij willen alleen maar dit Purkinje cellen bestuderen of dit pyramidelle-cellen uh, die, die ik jullie heb uh, um, laten zien. Um, dus als het een vraag is over een specifiek celtype of specifiek hersengebied, dan zijn ze prima om, om, om mee te werken. Maar er, zijn, er is geen interactie tussen andere uh, organen, dus ook het immuunsysteem, uh, die uh, Ton net. Uh, aan het uh, uitleggen, uh, bloedvaten uh, uh, groeien uh, uh, niet uh, in de grote organoïden en het blijft kunstmatige ontwikkeling. En wat dat betekent vooral voor neuronen is dat dit connecties uh, die jullie hebben gezien, dus dat de neuron geeft uh, zo'n hele uh, specifieke structuur. Soms is de structuur in een schaal anders dan in een echte uh, levende hersenen. Um, de tweede methode, die wij ook uh, vaak gebruiken, is niet-onvasief onderzoek bij de mens. En dat is de, uh, wat Christine even kort heeft uh, overgegaan de MRI, CT, uh, uh, FMRI-methode. Um, dus dat zijn methoden uh, met welke je kan um, levende menselijke hersenen um, in actie bestuderen. Nou, dat is echt prachtig. Wij gebruiken dat heel veel. Uh, maar de nadelen van deze methode uh, zijn dat um, ja, het is eigenlijk onmogelijk is om dat te bestuderen van, uh, op het niveau van moleculen en cellen. Uh, ten tweede, uh, veel van de technieken hebben lage temporele of speciale resolutie. Dus of we kunnen niet, uh, de veranderingen in de actie uh, in de processen in de hersenen niet snel genoeg volgen of we hebben niet uh, goede resolutie om in een hele kleine beperkte gebieden te kijken. Um, dus daarom heel veel mensen gebruiken ook uh, digitale modellen, computermodellen. Uh, ik doe het ook mezelf. Nou en dat is ook prima, want wij kunnen op alle niveaus uh, computermodellen doen van molecuul en populatie, omgeving. Maar uh, net, uh, net als met de andere uh, methoden komen we het nadelen uh, Door extreme complexiteit van onze brein. Dus onze brein is zo complex dat er is geen enkele model die kan de hele hersenen uh, namaken in een computer. En dat komt ook uh, door het feit dat er is gebrek uh, uh, van data uit biologische experimenten. Um, dus wij moeten eigenlijk meer experimenten uitvoeren om een computermodel te kunnen opbouwen. En tenslotte hebben wij ook invasief onderzoek bij de mens en heel veel mensen zeggen dat uh, ja dat mens is een perfecte proefdier uh, om menselijke ziektes te bestuderen maar uh, invasief onderzoek bij mens is heel uh, uh, ingrijpend en alleen uh, ethisch gezien uh, uitgevoerd uh, in medische noodzakelijke situaties dus um, hier als voorbeeld hier uh, zien jullie een, een voorbeeld van een nieuwe methode, dat is een functional ultrasound, die wordt gebruikt om uh, bloedvatten uh, uh, uit te tonen uh, tijdens een operatie van een hersentumor. En de enige manier om dit, uh, echt, dit nieuwe uh, techniek te testen, is als er al iemand is die uh, moet uh, dit soort van operaties ondergaan. Dus uh, in mijn conclusie is dat uh, leidende stemmen uh, om wat echt een continu continuum uh, van biologische organisatieniveaus van molecuul tot cel, uh, populaties en omgeving. En om onze neurowetenschappelijke vragen te kunnen beantwoorden, moeten wij uh, technieken uh, um, gebruik van maken die uh, integreren de kennis van alle niveaus. Um, en dat betekent dat nu, en voor de voorzienbare toekomst, uh, proefdieren onmisbaar zijn uh, bij neurowetenschappen. En met dit uh, bedankt en uh, ik geef het woord uh, terug aan uh, Christine en nogmaals mijn excuses voor het eerste uh, technische probleem aan mijn kant. Mijn als voorzitter, dank voor een fantastische presentatie. We hebben een paar vragen hier. Uh, ik wil één proberen, twee te combineren in te, tot één. Eén um, luidt, de hersenen van knaagdieren zijn anatomisch en metabolisch verschillend van de mens. Um, is dat verschil te interpreteren in uh, de dierproeven? Kan je dat oplossen met dierproeven? Hoe maak je een onderscheid van medicatie voor kinderen en volwassenen? En um, in de, in de anatomische verschillen zijn ook psychiatrisch of psychisch verschillen te vinden in, in natuurlijk muizen en mens. Hoe denk je dat aan te pakken? Uh, dus inderdaad in in onze muismodellen uh, kunnen wij. Uh, ik ga van de de, de laatste vraag eerst beantwoorden en dan kunnen we misschien de eerste nog uh, herhalen um, qua structuur. Dus um, ik werk als voorbeeld met muismodellen van uh, van uh, uh, autisme. Uh, en wij kunnen inderdaad uh, zien, er was een uh, prachtige studie die heeft uh, uh, gebruik van gemaakt met de uh, technologie die je kan... Uh, de functionaliteit, connectiviteit, dus hoe de hersengebieden zijn ge, um, met elkaar gebonden... in een muismodel van autisme en in de mensenautisme. En we hebben gezien dat uh, hetzelfde... Um, er is een hypo-connectivity, dus er, uh, bepaalde hersengebieden zijn minder aan elkaar gebonden... In een muismodel en in, een, uh, in, een, uh, in mensen met, uh, met die aandoeningen. En dat zien we vaker. Dat, uh, ik heb ook zelf uh, um, uh, dit geda uh, onderzoek uh, gedaan waar uh, als er schade komt tijdens de ontwikkelingsperiode aan uh, de daar, uh, Daardoor ontwikkelen de muizen ook autisme-like, autistische-like gedrag. Uh, en dat is iets wat de klinici, uh, uh, uh, artsen zien in kliniek. Uh, dat uh, uh, kinderen die rondgeboorte uh, hebben schade bij uh, cerebellum, hebben, lopen daarna een verhoogd risico voor autisme. Dus dat is op de, um, de structureel niveau. Maar jij had ook een vraag over metabolisme? Kun je dit nog, uh... Ja, dus het uh, was niet alleen anatomisch, maar metabolisch uh, zijn ze anders. En And de okay. vraag is, um, als je wil voor psychiatrische aandoeningen, hoe bewijzen je in feite dat je diermodel relevant is je gaf een voorbeeld waar dat wel zo is maar bijvoorbeeld depressie of uh, iets anders ja dus het is nog het laatste het blijft moeilijk um, het is net van tonge heeft gezegd er is uh, nooit een 100% garantie dat wij uh, van een diermodel meteen uh, kan iets vinden die gaat 100% werken in een mens um, maar um, er zijn voorbeelden waar het wel lukt, er zijn voorbeelden inderdaad waar het niet lukt omdat er verschillen zijn, uh, maar wat wij weten is dat als we dat niet, uh, niet kunnen testen, dan kunnen wij ook nooit um, uh, beperkingen van een methode uh, uh, herkennen uh, en ook de mogelijke, uh, mogelijke uh, bijwerkingen. Uh, die soms uh, levens, uh, levensgevaarlijk zijn. En daardoor, als het gaat over medicatie, heb ik gehoord, is één proef, uh, proefdienmodel uh, nooit genoeg. En daar, daar, Daarom zijn ook uh, toxische proeven uh, heel erg uh, van belang. Oké, okay, dankjewel. In verband met de tijd, ik denk we gaan wel door. Dankjewel. We gaan Bedankt. nu naar Ron Fouchier, Huis, uh, die gaat spreken over een heel belangrijk onderwerp op dit moment, COVID-19. Dankjewel uh, voor de introductie, Christine. Ik wil het, uh, dames en heren, met u hebben in de komende 10 minuten over de uh, nut en noodzaak van dierproeven voor infectieziekten en natuurlijk ga ik daar uh, focussen op de COVID-pandemie zoals we die uh, nu meemaken. Wanneer we een uh, nieuwe infectieziekte uh, zien bij mensen, zijn de vragen die ons gesteld worden eigenlijk... Uh, steeds dezelfde. De eerste vraag is natuurlijk: waar worden we nou ziek van zo'n virus? Nou, dat het lijkt voor de hand te liggen, maar soms kan zo'n virus een direct effect hebben. Een direct lytisch infect, bijvoorbeeld in een cel. Soms kan het uh, een lokale ziekte veroorzaken. Soms kan het ook een systemische infectie geven of een systemische ziekte. En soms wordt de ziekte ook nog uh, versterkt door onze afweerreactie. Andere vragen die gesteld worden zijn. Uh, uh, hebben betrekking op de behandeling en het voorkomen van infecties. En dat kan dan steeds op, uh, op uh, farmaceutische wijze of niet-farmaceutische wijze. Uh, soms kunnen die, die vragen ook uh, direct in mensen worden beantwoord. Voor, vooral dan de niet-farmaceutische benadering uh, van het probleem. Maar als het nieuwe ziekten betreft en de ontwikkeling en, en evaluatie van nieuwe medicijnen en nieuwe vaccins... worden vrijwel altijd eerst studies gedaan in diermodellen. Toen uh, COVID-19 voor het eerst gemeld werd in Europa en, en een virusisolator beschikbaar kwam uit Duitsland, werd er direct het virus getest in Java-apen. In samenwerking tussen Erasmus MC en het BPRC in Rijswijk. En van dit experiment leerden we al heel snel dat het virus lokaal uh, longschade kan veroorzaken uh, in primaten. Getypeerd door een longontsteking, waarbij de, long, de longblaasjes rechtsboven. Uh, zich vullen met OD en celinfiltraten, zoals mononucleaire cellen, uh, rode bloedcellen, maar ook macrofagen en uh, meer kernige uh, cellen, zogenaamde syncytia. Uh, Ter plaatse van die longschade die bovenin B te zien is, zien we ook virusvermenigvuldiging uh, in uh, panel G met de rode kleur uh, aangegeven. En dat virus uh, vermenigvuldigt zich uh, met name in, in de longblaasjes. In type 1 en type 2 uh, cellen in die lage luchtwegen. En dat is vergelijkbaar met SARS-MERS uh, coronavirus. Maar wat een groot verschil is met uh, SARS-MERS coronavirus is dat dit virus ook vermenigvuldigt in het epiteel van onze neus. Of in de neus van uh, primaten in dit geval. Uh, en dit uh, soort uh, onderzoek laat dus ook in één klap zien wat de overeenkomsten zijn tussen een, een infectie als COVID uh, en de verschillen. Bijvoorbeeld de overdraagbaarheid van dit virus... mogelijk via die replicatie... in die bovenste luchtwegen. In 2003... tijdens de uitbraak van SARS, die u zich... misschien nog herinnert, hebben we ook primaten... gebruikt uh, voor het onderzoek. Uh, maar toen moesten ook nog... Kost, postulaten worden bewezen. Toen was onduidelijk of een nieuw... Ge, uh, geïsoleerd... coronavirus, wat in uh, deel 1... hier te zien is, of dat ook... de veroorzaker was van uh, SARS omdat in SARS-patiënten verschillende virussen uh, werden teruggevonden. en Op dat moment moeten we kort postulaten bewijzen uh, waarbij gesteld wordt dat het uh, virus wat je isoleert uit patiënten... Uh, daarna, wanneer je daar nieuwe patiënten mee zou infecteren, uh, opnieuw die ziekte kan veroorzaken. Maar dat kunnen we in dit geval natuurlijk niet uitzoeken in mensen. en wordt dan uitgezocht gezocht in primaten waarbij we de ziekte proberen te repliceren het virus ook weer opnieuw geïsoleerd moet kunnen worden uit die proefdieren en die proefdieren een uh, immuunreactie moeten uh, veroorzaken. En dus in dit geval waren die primaten cruciaal om te bewijzen dat een nieuw virus inderdaad uh, die ziekte SARS veroorzaakt. Maar vervolgens konden in diezelfde uh, proefdiermodellen ook direct de eerste geneesmiddelen worden gevonden, terwijl er nog geen geregistreerde middelen zijn voor die ernstige ziekte. Bart Haagmans in Erasmus MC liet zien dat pechintron, wat door schering werd gemaakt uh, op dat moment voor de behandeling van hepatitis, dat wanneer dat uh, pechintron profilactisch gebruikt is voor de infectie of kort na de infectie, dat het zowel de viruslood in die patiënten of in die uh, primaten kon vermenig, uh, verminderen, het aantal virusgeïnfecteerde cellen en ook de ziekte, de histopathologische score, kon verminderen. Uiteindelijk is dit geneesmiddel voor SARS nooit gebruikt, omdat SARS uh, niet heeft doorgezet. Dat konden we door quarantaine uitroeien. Uh, maar we hadden dus wel heel snel, binnen enkele maanden, door die dierstudies een medicijn op, in handen waar we eventueel uh, mee aan de slag konden. En diezelfde uh, situatie hebben we nu met uh, COVID. Onze collega-virologen uh, in de Verenigde Staten, Emmy de Wit en Vincent Munster lieten zien dat net als in de java-aap, ook in rezes-apen, uh, het COVID-virus SARS-CoV-2 een uh, luchtwegziekte uh, veroorzaakt en een longontsteking. En zij gingen daarna heel snel door om een geneesmiddel wat al op de plank ligt, in dit geval Remdesivir, wat ontwikkeld is voor de behandeling van Ebola, uh, om te laten zien dat dat geneesmiddel ook werkt tegen COVID in die apen. Zij lieten zien dat, die, dat remdesivir een significante vermindering gaf van de ziekte, een verbetering van het longbeeld, minder virusuitscheiding, minder longlesings en minder effecten in de patologie. En dit was de eerste aanwijzing dat het remdesivir daadwerkelijk werkte. En zoals we de afgelopen week hebben kunnen horen in het nieuws, is dit ook het enige geneesmiddel waarvan we nu uh, weten dat het werkt in mensen. Wanneer we remdesivir toepassen in mensen... Dan zien we dat wat mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, uh, gemiddeld genomen, vijf dagen eerder, uh, bijkomen van een infectie en kunnen worden ontslaan uit het ziekenhuis. In de nabije toekomst uh, gaan we veel onderzoek doen natuurlijk aan vaccins en ook hiervoor zijn dierproeven absoluut noodzakelijk. Het is namelijk bekend dat andere coronavirussen, bijvoorbeeld coronavirussen van de kat, maar ook het SARS-coronavirus uit 2003... Wanneer we daartegen vaccineren, kan in sommige gevallen een er, meer ernstige infectie ontstaan. Dus wa, wa, wat we proberen te voorkomen met een vaccin, namelijk een infectie, kan in sommige zeldzame gevallen worden verergerd door de vaccinatie. En de enige manier voor ons om, uit te, om dat uit te zoeken is door gebruik te maken van proefdieren. En dat zullen we dus in de nabije toekomst uh, herhaaldelijk gaan zien. Gelukkig zijn we daarbij niet meer helemaal... aangewezen op die apen, omdat we... natuurlijk met z'n allen keihard aan het zoeken zijn... naar alternatieven, kleinere... Uh, dierproeven. Uh, daarvoor... worden momenteel uh, transgene muizen... ontwikkeld die de SARS-Coronavirus... 2-receptor, ACE2... tot expressie brengen. Die uh, kolonisch met muizen worden... momenteel opgegroeid om voor onderzoek... te gebruiken. Maar gelukkig is ook... Uh, recent aangetoond door diverse... onderzoeksgroepen dat ook... Syrische goudhamsters... Uh, als model kunnen ge gelden. En dit is... het plaats wat ik nu laat zien is van mijn collega uh, Barry Rox en Bart Haagmans... die hier laten zien in die rode lijn dat wanneer je... hamsters infecteert, die hamsters uh, gewicht verliezen. En wat ik hier niet laat zien, maar wat ook zo is, is dat die hamsters een longontsteking ontwikkelen. En het mooie van dit soort modellen is dat ze natuurlijk veel makkelijker uh, te gebruiken zijn. Bijvoorbeeld, uh, hebben mijn collega laten zien... Dat wanneer we plasma, bloedplasma, gebruiken van geïnfecteerde individuen en toedienen aan die hamsters, dat dan die longontsteking en die gewichtafname kan worden overkomen. Dus door transfusie van plasma kan je in principe die hamsters behandelen. En zoals u ongetwijfeld ook in het nieuws hebt gehoord, is dit ook een therapie die momenteel uh, wordt geëvalueerd in patiënten, bijvoorbeeld uh, in het uh, Erasmus MC worden nu patiënten met COVID. Uh, behandeld met het plasma van mensen die zijn genezen van COVID. Wordt er dan niet gewerkt aan alternatieven voor dierproeven? Ja, natuurlijk wel. Wij doen ook onderzoek aan uh, organoids. Dit is onderzoek van Mark Lamers in de groep van Bart Haagmans... op Erasmus MC in samenwerking met de groep van Hans Klevers in uh, het Hubrecht Lab. En wat deze plaatjes laten zien is linksboven zijn humane... Uh, airway uh, organoid cellen, of uh, ex, uh, ex vivo-explant cellen... geïnfecteerd met SARS en SARS-CoV-2. En de boven zijn uh, intestinal organoids van Hans Klevers... die ook permissief zijn voor dat SARS-CoV-2. Linksonder ziet u dan zo'n organoid... en zo'n intestinal organoid... met in panels E, F, G en H... het virus wat in, in die organoids wordt geproduceerd... en in panels I, J en K het virus wat door die cellen van die organoids wordt uitgescheiden. Dus die organoids kun je wel degelijk gebruiken voor virusonderzoek. Sterker nog, je kan die organoids vervolgens gebruiken voor een gedetailleerde analyse van bijvoorbeeld onze aangeboren afweer, onze innate immune responses, door RNA, RNA sequencing te doen op die organoids zoals rechtsonder is te zien. Dus daar kunnen we prachtig wetenschappelijk onderzoek mee doen. is heel erg belangrijk. Uh, maar en daar kunnen we dus heel veel van leren, maar ze zullen die dierproeven niet uh, vervangen. Uh, omdat we daarvoor nog steeds die intacte organismen uh, nodig hebben. Um, onderzoek met name aan de, echt het ziektebeeld en aan vaccins en medicijnen. Daarvoor zijn intacte orgaansystemen nodig, waarbij meerdere orgaansystemen uh, tegelijk uh, actief moeten zijn. En uh, dat lukt ons uh, helaas nog niet in een uh, kweekschaaltje op dit moment. Goed, een, een laatste diermodel wat ik met u wil bespreken is een model dat ontwikkeld is in de groep van Sander Herst van mijn, in mijn team. Uh, die, uh, die doet onderzoek met fretten, omdat fretten geschikt zijn gebleven, gebleken voor het doen van onderzoek aan overdracht, aan transmissie van virussen tussen uh, dieren. Uh, dit onderzoek werd gedaan door Mathilde Richard en Sander Herst, die deden dit experiment met COVID-19 in fretten waar du waarbij duidelijk werd dat het virus efficiënt kan worden overgedragen Tussen twee fretten in eenzelfde kooitje, hier aan de linkerkant en ook hier aan de linkerkant, uh, maar dat het virus bovendien werd overgedragen over, over korte afstand door de lucht naar een fret in een kooi ernaast. En dat ziet u aan het panel helemaal rechts. Momenteel doen we natuurlijk onderzoek om deze fretten verder uit elkaar te zetten om over een grotere afstand die transmissie te kunnen meten. En dat doen wij omdat er momenteel in het uh, publieke domein een enorme discussie gaande is die u misschien heeft gevolgd of dit uh, coronavirus nu uh, daadwerkelijk via aerosolen de allerfijnste luchtdruppeltjes wordt overgedragen. Of slechts door de allergrootste druppels die je direct uithoest en uitniest. Dat onderzoek is nog gaande, maar voor dit soort onderzoek zijn ook geen alternatieve methoden uh, beschikbaar. Daar werken we wel keihard kei aan. Maar op dit moment kunnen we dit soort onderzoek uitsluitend doen uh, met uh, dierproeven. En daarmee kom ik dan tot het uh, eind van mijn presentatie. Met, uh, ik hoop dat u uh, overtuigd bent dat virussen nog altijd een belangrijke veroorzaker zijn van ziekte en sterfte bij de mens. Uh, natuurlijk kunnen we dat grotendeels opvangen door het ontwikkelen van specifieke medicijnen en, en, uh, en vaccins die dan een oplossing kunnen bieden. Uh, Alternatieven voor proefdieren zoals... celkweek, weefselkweek, orgaankweken... leveren fantastische nieuwe inzichten op... in de virologie. En daar moeten we... vooral ook mee door blijven gaan om die... te gebruiken en ontwikkelen. Maar helaas is het zo, en zal ook... altijd zo blijven, dat... voor een volledig begrip van het ziekteproces... het intacte organisme... vereist is. Vaak zijn die ziekteprocessen... Uh, mild, uh, betrekken meerdere organen. En we hebben nu eenmaal geen in vitro systemen waarbij meerdere organen uh, in het kweekschaaltje gekweekt kunnen worden. Voor evaluatie van vaccins en me medicijnen blijven die dierproeven dus nodig en bij een vaccin kan ik het voorbeeld heel eenvoudig geven. U krijgt normaal een spuit in uw bovenarm en u ontwikkelt dan een lokale uh, afweerreactie. Vervolgens migreren de cellen via uw bloedbaan om elders te rijpen, bijvoorbeeld in de lymfklieren waar Ton uh, Schumacher het eerder over had. Uh, en uiteindelijk moeten die cellen dan bescherming gaan bieden in de luchtwegen, in de neus, in de keel, in de trachea, in de longen. En we hebben dus geen kweekschaaltjes waarbij we een, uh, een, een multi kunnen kweken met een bovenarm en een bloedbaan en de luchtwegen in één systeem. Dus uh, mijn conclusie is dat die proeven cruciaal blijven voor de wetenschap, voor uh, medicijnen, voor vaccins, maar ook voor basaal wetenschappelijk onderzoek. En daarmee wou ik afsluiten, Christine. Geef het woord weer aan jou. Dankjewel Ron, heel helder. Um, we hebben een vraag hier specifiek voor jou. Um, in die alternatief deal zoals de goudramsten, is een heel specifiek vraag. Zie je ook infectie in de bloedvaarten? bloedvaten? En ik neem aan ze bedoelde trombose, waar bekend is dat patiënten aan overlijden. Uh, dat is mij nog niet bekend van de hamster eerlijk gezegd. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Soms zie je wel uh, viramie in, uh, in uh, proefdieren, hè? dus uh, virus aanwezig in de bloedvaten. Maar of de stollingsproblemen die we zien in mensen of die waar te nemen zijn in proefdieren, uh, dat weet ik niet zeker. Ik wil wel opmerken dat dat een, iets is wat we niet in alle patiënten zien en, en dingen die je niet in alle patiënten zien, zijn in dierproeven altijd lastig na te boten. Hè? Dus ook uh, één, slechts 1% van de bewezen uh, geïnfecteerde individuen komt te overlijden. En dus als wij een, een proef doen met primaten, en dat zijn dan meestal kleine groepjes van 4 of 6 of 8 dieren, gaan wij dat dus niet zien, omdat we daar nou voor onze groepen niet groot genoeg zijn. En dus net als bij het kankeronderzoek en het hersenonderzoek, moeten we ons dat steeds heel goed blijven realiseren, is dat de dierproeven die wij ontwikkelen steeds ontwikkeld worden om een heel specifiek item uit te zoeken. Heel specifieke pathogenetische effecten, maar niet noodzakelijk alles, uh, alles van de humane bevolking in één model kunnen omvatten. Dankjewel. In verband met de tijd, ik wil je vragen om de vragen in de, in de QA's uh, te beantwoorden, als u dat graag willen. Dankjewel. We gaan uh, door naar de laatste spreker, Jan Hoijmakers. Als je kunt je screen share, Jan, als Ron uitgaat. Prima, dankjewel. Ja, ik hoop dat dit zo te zien is. Ja, prima. Oké, okay, ja. Nou. Uh, de eerste dia die bevat uh, de instellingen waar ik werkzaam ben en het feit dat ik ook geen uh, financiële belangen vertegenwoordig. Uh, ...in het verhaal wat ik ga geven. En het verhaal wat ik ga geven gaat over uh, gezond oud worden en wat het belang is van dierproeven daarbij. En wat ik wil doen is eigenlijk het onderzoek van ons eigen, on ons eigen onderzoek als voorbeeld nemen en de stand van de wetenschap heel kort uh, weergeven. Um, beginnend bij een schilderij van Pieter Breugel de Oudere, um, met, uh, ja, zoals het in de middeleeuwen eraan toe ging. Uh, waarbij uh, ja, uh, mensen niet zo oud werden. Dat kun je ook zien aan een detail hier uh, van dat schilderij uh, waar uh, de dood rondwaart. En rijk of arm, iedereen was er uh, uh, evenveel de slachtoffer van. Um, en uh, dat in tegenstelling tot met de corona-infectie van tegenwoordig, waarbij je ziet dat al dat een sociaal verschil opleidt tot een grote verschil in overleving. Maar in de middeleeuwen werden de mensen niet zo oud. Uh, en... Um, nu, sinds 170 jaar, is um, de levensverwachting uh, elke week een weekend erbij gekomen. Dus de gemiddelde levensverwachting die stijgt, we worden met z'n allen ouder, dat is uh, goed nieuws. Maar er is ook een keerzijde, want ouder worden gaat gepaard met uh, ziektes: hart- en vaatziektes, diabetes, Alzheimer, Je, iedereen kent de lijst wel. Uh, en wat misschien nog soms wel erger wordt beschouwd, is het grijze haar. En het kaal worden eh, en eh, kijken naar de hoeveelheid geld eh, lijken de rimpels en de oude huid nog wel eh, belangrijker te zijn. Dus veroudering gaat gepaard met heel veel ziektebeelden die zich in de loop van het leven manifesteren. Nou is het eigenlijk het bijzondere is dat ons eigen onderzoek kon juist helemaal niet met oude mensen en veel voorkomende ziektes, maar met, met kinderen en hele zeldzame, uiterst raadselachtige Um, uh, aandoeningen. Uh, Eén op de miljoen komen die voor. Dus waarom zou je daar eigenlijk onderzoek aan doen? Uh, en ze hebben allemaal te maken met een aangeboren effect in DNA-reparatie. En ik zal laten zien hoe belangrijk dat onderzoek aan zulke zeldzame ziektes is. DNA-reparatie, ik heb geen tijd om dat uit te leggen. Laat ik even de ziektebeelden noemen. Er een paar, want er zijn er een heleboel. Maar een paar eruit lichten. Uh, die um, allemaal gekenmerkt worden door het feit dat... Uh, Patiënten met die ziekte die zijn heel zongevoelig. UV-stralen in het licht beschadigen de huid, de DNA in de huid. En die patiënten kunnen daar niet goed mee over weg. En een van die ziektes die heel zeldzaam zijn... seroderma pigmentozen. En je ziet het eigenlijk al, al op een hele jonge leeftijd... als kinderen niet uitermate beschermd worden tegen zonnestralen... dan krijgen ze huidkanker in zonbestraalde gebieden uh, op elke plek. En dit is nog maar een heel mild... Patiëntje uit Libanon, wat niet erkend werd, voordat hij tien jaar is, heel veel huidkanker. Huidkanker is een van de gevolgen van DNA-beschadigingen en dat weten we inmiddels. Maar er zijn ook andere ziektes die een defect hebben in hetzelfde reparatieproces. En die kinderen hebben hele andere verschijnselen. Eentje heet cockayne syndroom Die patiëntjes krijgen geen kanker, maar ze hebben daarentegen hele ernstige neurologische en ontwikkelingsstoornissen. En een hele korte levensverwachting, 12 jaar. Dit is een Frans patiëntje, Baptiste, drie jaar oud. Je ziet al dat hij neurologisch niet helemaal uh, goed is. Vier jaar later, het patiëntje blijft heel klein, heeft een bril nodig, oorapparaat nodig. Kan, kan, die kinderen kunnen niet lopen, kunnen niet uh, spreken. Het is een progressieve ziekte en uh, bij uh, Baptiste uh, het is het jaar geworden. En hier zie je een vergelijking met zijn zusje die één jaar ouder is. Dus je ziet ook hoe enorme groeiachterstand die kinderen oplopen. En op dit moment, tot, tot, op, tot voor kort, hadden wij daar helemaal geen medicatie voor. We keken ernaar, eh, maar we hadden geen enkele mogelijkheid om die kinderen te behandelen. En, een andere ziekte die het nog complexer maakt is trichotiodistrofie. Ze hebben allemaal afschuwelijke namen, het zijn ook afschuwelijke ziektes. Um, hier, die, lijken, die kinderen hebben heel veel wat ook kinderen hebben. Maar daarnaast hebben ze iets heel bizars. Ze hebben broze haren, broze nagels, schilderige huid. Deze kinderen worden niet vaak niet ouder dan vijf of zeven jaar oud. Dus al deze ziektes ontstaan uit één en hetzelfde reparatieprobleem. Hoe kan dat? En een van de manieren om daar een antwoord op te vinden is om te kijken of je muisjes kan maken met precies hetzelfde uh, defect als die kinderen. En dat hebben we gedaan. We hebben heel veel van die muizen gemaakt. Ik zal er eentje uitlichten. Dat is de TTD-muis. Hier had je het patiëntje en hier is de muis. De muis heeft hetzelfde kleine verschilletje... in een DNA-reparatiegen wat de code XPD heeft. Er zit op plaats 722 normaal de code voor arginine in het eiwit. En door een puntmutatie, door een klein foutje... Bij patiënten is er een foutje, wordt er een verkeerd aminozuur ingebouwd, tryptofaan. En dan krijg je deze ziekte bij de mens. En als je dat doet bij de muis, krijg je deze muis. Die heeft ook broze haren, broze nagels, schilverige huid zoals je ziet. Dus die muis is een heel goed model voor het ziektebeelden, althans in dat opzicht. Maar we waren niet zo geïnteresseerd natuurlijk in de harenproblemen, want die kinderen hebben wel ernstigere problemen. En toen we die muis gingen vervolgen, toen kwam er een eye-opener. Op dat moment had niemand dat uh, voorzien. Die muizen werden grijs. Nee, jee, zouden ze misschien aan het verouderen zijn. Dus we gingen veroudering bestuderen in muizen. Dat is een heel aparte tak van wetenschap. Uh, want hoe gaat dat in zijn werk? In, in het laboratorium, niet in de natuur, kunnen muizen drie jaar oud worden. Dus, uh, en we gingen kijken hoe dat bij deze muizen ging. En inderdaad, ze kregen een bochel. Al voordat ze anderhalf jaar oud waren, kregen ze al bottenkalking. Ze vermagerden, ze zagen er fragiel uit. We hadden een heleboel kenmerken die ook bij patiënten... We hebben zelfs kenmerken gevonden die in de muis te zien waren... die nog niet ontdekt waren bij die zeldzame kinderen. Dus en inderdaad, die muizen verouderen in alle opzichten. Niet in alle lichaamsdelen, niet in alle organen. Een segment van veroudering is versneld. Dus... De muisjes en mensen zijn natuurlijk niet hetzelfde... maar de TTD-muis was een heel precies model voor het humane ziektebeeld. En TTD, tot op dat moment werd gedacht dat het is een ontwikkelingsstoornis is. Maar nee, het is eigenlijk vervroegde veroudering die de ontwikkeling verstoort. Dus het is eigenlijk de veroudering die het doet. En wat je bij muisjes kan doen, niet bij mensen, is je kan muizen kruisen. Dus wij dachten van, nou ja, als we, we hebben deze RPR-muis, de TTD-muis... die heeft veroudering. We hebben ook nog andere muizen we eens kijken wat er gebeurt als je die twee met elkaar kruist. Dus hebben we een XPA-muis genomen en die hebben we gekruist met een TTD-muis. Dat staat hier. En dat was een, opnieuw een eye-opener. De XPA-muis krijgt kanker, maar die veroudert nou ietsje ietsjes sneller, maar niet heel veel. De TTD-muis veroudert, maar die heeft minder kanker. Die, die beschermt zich tegen kanker ten koste van de snelle veroudering. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar die muis kan nog anderhalf jaar worden. Als je nou de dubbelmutant neemt, die heeft dan een bochel als die twee weken oud is. En die leeft maar drie tot vijf weken. En als dit veroudering is, dan is dit versnelde veroudering. En dat was in, op dat moment was dat uh, stappen te ver voor het verouderingsveld. Maar wij concludeerden dat de ernst van het preparatiedefect correleert met de snelheid van segmentale veroudering. Niet alle organen, maar wel een heleboel. En er is een dosis responsrelatie, dat betekent er is een kausaal verband. Dus um, dit was een muis met twee defecten. Nu hebben we een muis gemaakt met Vier reparatie-effecten. Nou, deze muis, dat is de esc 1 muis die veroudert overal. Die veroudert in de hersenen, in het hart, in de spieren, in de lever, in de nieren, in de huid, in het immuunsysteem. Hij veroudert overal. En dat gebeurt bij normale veroudering ook. Je veroudert niet alleen in één orgaan, je veroudert over je hele lichaam. En dat laat zien dat als je spontane DNA-schade niet goed kan repareren, dat dit de gevolgen zijn. Dus eigenlijk laat deze muis al zien dat DNA-beschadigingen heel belangrijk zijn voor veroudering. En deze muis hebben we heel uitvoerig geanalyseerd op allerlei, uh, in allerlei organen. Dus In de hersenen bijvoorbeeld. Daar hebben we gekeken naar de expressie van alle genen. En toen, toen vonden we dat die genexpressieveranderingen in deze versnel verouderende hersenen van deze muis... heel veel lijken op die van Alzheimer bij de mens. Dus we hebben daarmee gevonden dat eigenlijk dit een dat deze muis, omdat die eh, verouderd, de hoofdrisicofactor voor dementie in het algemeen is je leeftijd. En deze muis veroudert heel snel in zijn hersenen. Dus daar zie je dan een effect dat de normale muizen nauwelijks vertonen, omdat deze muis meer tot uiting en bedenken dat deze muis in de hele wereld de beste muis is voor dementieonderzoek. Voor Alzheimer, voor Parkinson, want voor al die dementieën is leeftijd de hoofdrisicofactor. En ik kwam dadelijk daar nog een keertje op terug. Wat we ook vonden, en dat was een, opnieuw een hele belangrijke bevinding... toen we gingen kijken naar de organen van die muisjes die snel verouderen... vergeleken met de normale muisjes, die zijn genetisch identiek... hebben hetzelfde voedsel, worden op hetzelfde moment geboren. Optimaal vergelijking. Toen vonden wij dat die muizen die snel verouderen... die stoppen hun energie niet in groei, maar in het onderhoud, in reparatie, in weerbaarheid... En dat noemen wij een survival response. En dat doen ze, denken wij, om langer in leven te blijven. Ze merken het gaat te snel, die veroudering moeten we vertragen. Dus groei maar onderdrukken en, um, en, en kijken of je de weerbaarheid kan vergroten. En dat gebeurt ook bij dieetrestrictie. Als je weinig te eten krijgt, gaat het lichaam ook heel verstandig. Die weinig energie niet gebruiken voor groei, maar om je weerbaar te maken. Om die periode van hongersnood door te komen. En dat noemen wij een survival response. Maar die parallel met dieetrestrictie, die veroudering ook vertraagt, die bracht ons op het, op op het volgende idee. En dan staat hier, die muisjes die snel verouderen, die, um, ja, die konden onbeperkt eten. Maar wat zou er nou gebeuren als je ze nou werkelijk op dieet zet? En toen gebeurde er dit. Dus de, de, dit is de overleving van muisjes. Diezelfde muisjes die ik net liet zien. De 1 de vrouwtjes, de mannetjes, niet anders. Uh, als ze onbeperkt kunnen eten, gaat de eerste dood bij 12 twa weken en de laatste is bij 27 overleden. Dat is de normale levensverwachting van die muis. Ze leven ongeveer een half jaar. De andere helft van de vrouwtjes hebben we op dieet gezet. Vanaf week 7 kregen ze zeg maar 30% minder te eten. En toen gingen we kijken wat er gebeurde. En ze leefden drie keer zo lang. Dus ja, dat, we weten dat dieetrestrictie veroudering vertraagt. Bij normale muizen gebeurt dat ook. Maar niet. 200 procent. Dus dit was een, uh, een, een, een eye-opener. En het, ze leven niet alleen langer. We hebben alle organen die we onderzocht hebben... die we konden onderzoek hebben onderzocht. En allemaal vertoonden ze ver lang, vertraagde veroudering. En dat kan ik het beste laten zien aan het zenuwstelsel. Want deze muizen verouderen het meest nog in de hersenen. En ik uh, hoop dat dit filmpje uh, uh, werkt. Deze muis zijn twee broertjes en zusjes, geboren... Deze kon onbeperkt eten en je ziet al, hij kan moeilijk lopen. Hij, hij schokt. Hij heeft van die onwillekeurige spastische be bewegingen, omdat de zenuwen niet zo goed die, die spieren meer kunnen aansturen. Zie, hij, hij kan niet meer zeg maar, glooien in de beweging, hij kan zijn evenwicht niet meer bewaren. Hij lijkt ook veel op parkinson er uh, heel veel elementen van Parkinson. En deze muis, die staat van week 7 op dieet. En je ziet, die, uh, die denkt, ik krijg eten, dus hij is heel enthousiast, maar neurologisch in een veel betere staat. En als je naar dit volgende filmpje kijkt, wanneer we die muizen testen op een roterot, op een, op een as die gaat ronddraaien. Degene die van de net op dieet en die andere die onbeperkt kon eten. De wildtype op dieet, en deze dikke, dat is de wildtype muis die kon onbeperkt eten. En ik ga het de eerste ronde gaat deze muis er al af. Net kon je ook al zien, hij kon niet lopen. Drie minuten later is de dikke muis er inmiddels ook al afgerold. En nu gaat de wildtype muis er vanaf. Nou, in dit filmpje toevallig dat de wildtype net eerder ging dan de ESCM muis maar je ziet het effect van voeding op dit ziektebeeld is enorm. Deze muis valt er bij de eerste ronde al af en die blijft dan nog tot het laatst op zitten. Dus... Dieetrestrictie werkt beter dan welke medicatie dan ook in dit muismodel. En als het zou gelden voor patiënten in plaats van 12, gemiddeld zouden ze 36 kunnen worden. En in een veel betere conditie zijn. Maar ja, een muis is geen mens. En deze patiëntjes zijn heel kwetsbaar. Het nam 2,5, 3 jaar in beslag voordat we erin slaagden om. Doktoren, diëtisten ervan overtuigen om te kijken of het bij kinderen misschien ook zo zou zijn. En dit is nog niet gepubliceerd, maar dit is Emma. Een patiëntje. Je ziet het al aan de Broze haren. Eh, zes jaar oud. Kan net als al die kinderen eigenlijk. Kan niet lopen, praten, lezen, schrijven. Ze heeft ook heel weinig eetlust. Ze krijgt bijna alles. Gewoon steeds in de maag. 1150 kilocalorie. Kan nauwelijks kruipen. en de, de, de, de motoriek is net als dat muisje van daarnet. Heel schoksgewijs. Uit toen, begin 2018, kreeg Emma tremmers. Die rillingen die je net ook bij die muisjes zag. Ze kon geen twee duplo-blokken meer op elkaar krijgen. De ziekte is progressief. De prognose is heel ongunstig. De ouders waren heel ongerust. Namelijk contact op, want ik had ze al een keertje eerder uitgelegd, wat, wat ons onderzoek liet zien. En samen met hun dokter hebben we besloten om eh, toch eens te kijken wat er zou gebeuren als we dat 1150 in stapjes van 100 geleidelijk naar 850 zouden afbouwen. En je kan altijd terug, dus het is, het is eigenlijk niet een hele gevaarlijke proef om te doen. En toen gebeurde er dit. In twaalf dagen tijd kon ze die blokjes weer om elkaar krijgen. En maanden later kreeg ik een filmpje wat ik nou niet kan laten zien, maar ja. ze kon gaan, ze, ze, ze liep. Ze kon zichzelf, ze kon er evenwicht bewaren en ze kon zelf vooruitlopen. Dus het is niet alleen dat de achteruitgang is gestopt, maar ze is zelfs spectaculair verbeterd. Ze loopt nou zelfstandig. En begin van vorig jaar, toen begon ze zelfs haar naam te schrijven, Emma. Een kind wat een jaar tevoren zo erg trilde dat het niet eens cupoblokken meer op elkaar kon staven. Die kan nu beginnen te schrijven. En uh, Emma heeft weer eetlust. Het is zo helemaal niet zo dat ze long, honger lijdt. 640 van de 850 kilocalorieën krijgt ze nu gewoon van zichzelf binnen. Maar de rest krijgt ze nog extra. In twee weken tijd verdwenen de tremors, Ze kwamen weer terug toen ze meer moest eten van de diëtiste, omdat ze wat uh, gewicht verloor. En toen ze weer stopte ermee, ging het weer weg. Dus er is een echt een direct verband met voeding. Ze, ging, ze gaat enorm vooruit, ze is veel interactiever, geïnteresseerd, oplettend, echt relatief, leergierig, goed gemutst. Ze, ze kan nu lopen zonder hulp. Ze spreekt, ze telt, ze antwoordt, ze kan uh, haar naam beginnen te schrijven. Want tevoren kon ze alleen maar on, on, onverstaanbare klanken. Nu kan ze, een, deux, trois. En ze heeft geen luiers meer nodig. En al twee jaar is de uh, gezondheid stabiel. Dus Emma is het eerste DNA-syndroompatiëntje dat baat heeft van bazaal onderzoek. En dit belang van dit onderzoek overstijgt verre dat van die hele zeldzame kinderen met die verouderingssyndroom. Want die calorische restrictie en die survival response, die beschermt niet alleen die kinderen... maar die beschermt enorm tegen ischemische perfusieschade die bij elke chirurgie en operatie wordt een tijd lang de bloedtoevoer afgesloten naar het gebied waar de chirurg gaat opereren, want anders zit hij in een bloedbad. En als dat afgelopen is, krijg je dat gebied wat een hele tijd geen zuurstof had, dat krijgt weer nieuw zuurstof. En dan krijg je heel veel zuurstofradicalen. En het bizarre is, als je voor de operatie vast, dan is je lichaam veel meer in staat om antioxidantsystemen op te reguleren en die eh, inval van radicalen te weerstaan. Dus dit is heel belangrijk denken wij, en dan gaan nu klinische trials zijn er al begonnen om dat te onderzoeken, eh, om te weten of dat vaste en dieetrestrictie voor een operatie, voor orgaantransplantatie, het orgaan en eh, de, de lokale veroudering die door ischemie perfusie ontstaat, om die te, om die te voorkomen. Eh, ook die, die survival response, die remt de groei, die verhoogt weerbaarheid, en verlaagt daardoor, denken wij, de bijwerkingen, de lange en de korte termijn bijwerkingen van chemotherapie en radiotherapie voor alle kankerbehandelingen. En daar zijn ook klinische trials mee begonnen. En we denken ook, en daar moeten we nog verder onderzoek aan doen, maar daar hebben we al heel sterke aanwijzingen voor, dat vaste en die survival response ook het zenuwstelsel speciaal beschermt en beschermt tegen eiwitophoping die belangrijk is voor Alzheimer, voor Parkinson en andere vormen van dementie. En daar zijn muisstudies op dit moment gaande die dat al aantonen. Dus wij denken dat het ook zich vertaalt naar neurodegeneratieve aandoening. Dus zoals het bij Emma het geval was. Dus het, vanuit onderzoek dat met een hele zeldzame ziekte begon... en met, waarbij muizen essentieel waren om tot te, dit inzicht te komen... hebben we nu een punt bereikt waarbij we het welzijn van een groot deel van de wereldbevolking denken te kunnen verbeteren. Simpelweg, niet met een heel duur medicijn, maar met simpelweg minder te eten. Onderzoek begon uh, aan uiterst zeldzame aandoeningen bij kinderen, maar het is nu zich uitgebreid en het geeft waarschijnlijk... Dit inzicht was totaal ondenkbaar dat we dit ooit hadden gevonden, zonder dat we dat onderzoek met muisjes hadden gedaan. Dus um, ja, onderzoek, niet een lijkje, maar een kijkje in ons laboratorium. Dat onderzoek dat was uh, heel belangrijk wat betreft muizen. Want zonder dat was het onderzoek nooit zo ver gekomen. En uh, dit zijn mensen die eraan hebben bijgedragen. Ik heb niet de tijd om, dat, uh, om ze allemaal uh, de credits te geven die ze verdienen. Uh, de onderzoeksfaciliteiten uh, en uh, organisaties die het hebben gesubsidieerd. Ges ges en dit is uh, Emma die heel belangrijk was om de stap van muis naar mens over te zetten. Ik geef uh, graag het woord weer terug aan uh, Christine. Dankjewel Jan. Uh, je vertelt dit altijd zo boeiend. Het is uh, heel belangrijk onderzoek. We hebben Sorry. een vraag voor jou. Uh, zijn er alternatieven voor voedselrestricties denkbaar? Bijvoorbeeld speciaal laag ontwikkeld voeding? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, en daar zijn we ook onderzoek aan aan het doen. Maar op dit moment is de stand van het onderzoek, er zijn ook die mimetics Dat zijn uh, stoffen die je dieetrestrictie zouden kunnen nabootsen. Nou, in onze experimenten komen die stoffen echt uh, heel uh, erg teleurstellend uh, uit de verf. Dus wij denken dat, dat, dat, nog, dat we daar nog een hele weg te gaan hebben. We zijn ook uh, de samenstelling van voeding aan het veranderen. Ook, ook dat kun je in muisjes heel snel en goed uitzoeken met behulp van deze muisjes. By, uh, by the way, wat ik vergat te vertellen, uh, omdat bij ons de muizen heel snel verouderen, hebben wij ook maar heel weinig muisjes nodig en voor een korte tijd om te zien of er een effect is. Als je die moet doen met normale muizen dan moet je tien tot honderd keer zoveel muizen nemen en dat duurt op vier jaar en wij kunnen met acht muizen kunnen wij al meteen na 20 weken een verschil zien dus het bespaart heel veel muizen om het onderzoek met deze muizen te doen maar we zijn dus ook bezig om die uh, samenstelling van voeding te veranderen maar ons onze conclusie op dit moment is dat je gezond voedsel minder moet nemen is veel veel effectiever dan wanneer je gaat, uh, gaat uh, proberen de balans van vetten, eiwitten en uh, koolhydraten, om die te veranderen. Dan krijg je ook al wat effecten, maar dan krijg je weer andere problemen. Dus wij denken op dit moment dat echt oh, ja, de meest sterke reactie ontstaat door inhoud van uh, zeg maar de voedingswaarde, de calorieën, om die te verminderen. Ja, um, er was één opmerking. Moesten we niet met z'n allen minder eten? Hey, ja, dat is een hele, ik denk, dat is denk ik een hele belangrijke. Uh, uh, uit, maar uit... ik ga je toch wel onderbreken, Jan. Um... Uh, ja, maar ik denk eigenlijk dat we kinderen, hè, als je in die hebben van die curves van gewicht en lengte. Die curves moeten volgens mij echt naar beneden. Uh, en bij muisjes kun je dat ook uitzoeken, dat hebben wij niet gedaan, maar dat is weer door andere onderzoekers gedaan, al een tijdje geleden... Twee nestgroten nemen muisjes met twaalf, pups en moedermuisjes, en met zes. Degenen met zes hebben meer melk, dus na het spenen weken die, zwaard, hè, weken die meer dan de muisjes met een nest van twaalf. Na de hand kunnen ze eten zoveel ze willen, dan krijg je dat die van twaalf worden even zwaar als de muizen die met zes uh, in een nestje waren. Maar op het eind leven die van twaalf langer dan die van zes. Dus wij, wij denken, en ze blijven ook langer gezond. Dus wij denken dat het wel degelijk heel belangrijk is. We hebben eigenlijk een aangeboren neiging om te overeten. Want eh, vroeger in de natuur, toen er geen koelkasten en supermarkten waren, als er voedsel was, nam je meer dan je nou per se nodig had, want wie weet dat je morgen niks. Maar nu hebben we continu voedsel. Dus voor ons is het nu eigenlijk, leven we in de wereld, dat we eigenlijk voortdurend de neiging hebben te veel te eten. En eh, dat is slecht voor je gezondheid. Dankjewel. Yeah. Um, ik wil eerst alle sprekers uh, danken namens de KNW. Um, maar door naar een algemeen discussie. Dus misschien wil alle sprekers uh, hun videoscherm aanzetten. Um, ik wil alle sprekers ook vragen om heel specifiek vragen voor hun, uh, voor hun te beantwoorden in de QA. Maar we hebben een aantal algemeen vragen. Um, vooral. Uh, zou het niet beter zijn in, in plaats van ontmoedigen van dierproeven te stimuleren die alternatieven? Dat was uh, een vraag van een paar mensen. Wie wil uh, daarop ingaan? Ron, ga ik je microfoon aan. Ja, dankjewel Christine. Nou, natuurlijk moeten we uh, alternatieven voor dierproeven blijven stimuleren. De vraag is alleen in welke mate. He, dus uh, in Nederland uh, is gesteld dat, over, dat we zoveel die dierproeven alternatieven moeten stimuleren dat we over tien jaar uh, de dierstudies in zijn algemeenheid kunnen uitfaseren. Dat is denk ik wishful thinking. Uh, en, en zo moeten we dus ook niet investeren in de alternatieven voor dierproeven. He, wij proberen juist vandaag te laten zien dat er voor sommige problemen nooit alternatieven voor dierproeven zullen komen. En dus zal er altijd ruimte moeten blijven, in Nederland ook, voor dierproefonderzoek. Natuurlijk is er geen van ons is tegenstander van het subsidiëren van organoid, uh, ex vivo, ex plant cultures, allerlei prachtige systemen, mensgebonden onderzoek natuurlijk. Uh, maar niet ten koste van uh, ander gangbaar onderzoek waarmee uh, levensreddende uh, therapieën worden ontwikkeld. En uh, Nederland is natuurlijk niet een big spender als het gaat om research. Dus op het moment dat je gaat investeren in uh, proefdiervrij onderzoek, gaat dat ten koste van het kankeronderzoek uh, van Ton of het verouderingsonderzoek van Jan. En dus daar moeten we heel voorzichtig in zijn. Natuurlijk zijn we voor stimuleren van alternatieven, maar in beperkte mate en niet ten koste van lopend onderzoek. Ja, dus dankjewel. Er zijn ook vragen over de vergelijking tussen alternatieven, menselijke alternatieven... En um, ook um, menselijk weefsel. Dus de, de wet in Nederland, er is een zekere restrictie aan toegang tot menselijk weefsel voor onderzoek. En dat, eh, een van de vragen zegt, dat is iets wat ontbreekt. Ook voor zeldzaam ziektes. Maar er is ook misschien een uh, reden om te denken, we moeten in vitro modellen maken van de muizen. Want dat is die enige systeem waar we kunnen in vivo en in vitro vergelijken... In identiek genetische achtergronden. Uh, is er iemand die daar wil uh, iets over zeggen? Alexandra. Ja, het is dus inderdaad wat wij echt hard uh, bezig uh, al zijn. Um, als voorbeeld bij um, uh, Erasmus uh, uh, MC is een hele um, uh, divisie um, binnen een encore. Dat is een uh, centrum van expertise voor neurodevelopmentale uh, ziekte. En daar hebben ze PRISM. Waar, we, waar ze uh, testen van wat soort van type mutaties bestaan in, in patiënten, in mensen met aandoeningen. En dan doen ze juist uh, uh, muizen, uh, niet alleen maar muizenmodellen, maar eerst kijken ze in cellijnen, in, in, in, in een in schaaltje. Uh, en daarna uh, kijken ze ook, uh, doen ze ook uh, een soort van uh, in vivo ook in een muis. Maar um, dus, dus dit soort van onderzoek bestaat al en heel vaak uh, vooral voor orga organoïden, uh, mestorganoïden komen eigenlijk ook uh, voor hersenen, hersenorganoïden komen nog steeds ook van, uh, van muizen. Uh, muizen, muizencellen, van die kunnen wij en dan kunnen we vergelijken hoe het inderdaad werkt in een, uh, in een organoïde van een muis en in een, in een levende muis. Dus inderdaad, en dit onderzoek loopt al, daar zijn we al uh, uh, mee bezig. Prima, dankjewel. Er is een kleine correctie van het ministerie van LNW. Uh, de Nederlandse overheid stelt niet meer dat proefonderzoek in 2025 moet worden uitgefaseerd. Wel steunen we naar een uh, zo veel mogelijk alternatief worden ontwikkeld, gevalideerd en gebruikt. Dus een kleine correctie. Um, uh, ja, er zijn verschillende casussen. Er zijn specifieke vragen. Er is een vraag hier, speelt de microbioom hierbij een belangrijke rol bij de gestricteerd eten? Heb je dat kunnen onderzoeken, Jan? En we nemen aan dat de muismicrobioom anders is dan bij dat van Emma. Speelt dat een rol? Ja, ja, ja. Een hele, ook een hele goede vraag. Uh, wij, wij doen samen met de Wageningen Universiteit onderzoek aan het microbioom. En inderdaad, het microbioom van deze muis is al anders... Um, dan uh, dat van, he, van snel verouderende muizen verschilt van dat van gewone muizen. Um, wat we ook zien is dat dieetrestrictie zelf ook een invloed heeft op het microbioom. Uh, en um, het microbioom is zo ingewikkeld. Er zitten zoveel verschillende bacteriën die daar een rol in spelen. Is het is nog niet zo makkelijk om zeg maar, daar eenduidig uit conclusies te verbinden. Um, die proeven zijn op dit moment gaande, dus ik heb daar verder nog niet heel veel uh, in, uh, zeg maar, informatie over wat dat uiteindelijk gaat opleveren, maar het is zeker iets wat bijzonder aandacht krijgt in verschillende laboratoria om te kijken wat de invloed van het microbiome is en voeding op het microbiome en veroudering ja. ik denk is, uh, er zijn een paar andere vragen in de Q&A uh, misschien Ronden we binnenkort af, maar er is nog één vraag. Um, die is nu even verdwenen. We doen een andere vraag. Uh, wat is de waarde van een uh, dierlijk leven ten opzichte van een mensenleven? Ik denk de vraag is bedoeld, hoeveel dieren kunnen we opofferen voor mensenleven? Of misschien was dat een uh, dismissed. Um, Jan, je wilde wat zeggen? Ja. Um, he, je kunt de vraag ook in, in, in een iets andere vorm gieten van dierlijk leven in, van een proefdier versus dierlijk leven ten opzichte van een economisch belang. Want daar, daar, hebben, we, daar hebben we geld voor. He, varkens, um, kippen, noem het maar op. Mensen die, die vlees eten, ik probeer dat we veel mogelijk te beperken, maar mensen die vlees eten, dan, daar heeft het leven een bepaalde economische waarde. Uh, en um, dan als je een dier proeft ten opzichte van de dieren die daar het leven laten, soms ook met een veel mindere kwaliteit van leven dan de, dan de dieren in het, in het laboratorium, dan, dan is daar ook een, een, een disbalans. En hoe dat nou... We hebben Wij werken aan hele zeldzame ziekten. Je had kunnen zeggen, ja, die kinderen, één op de miljoen, stumpers. Laat ze. Maar dit onderzoek heeft laten zien wat de basis van veroudering is. En laatste, laat, die geeft de mogelijkheid voor Alzheimer en Parkinson, die bij... 15 miljoen mensen in de wereld voorkomt. Hmm. Uit dat onderzoek kun je ook heel moeilijk voorspellen wat uiteindelijk de resultaten zullen worden. En bovendien, als je kennis hebt opgebouwd, die kennis is er voor altijd. Die is er voor de komende 100, voor de komende duizend jaar. Dat en er geen nieuwe dieren meer voor op te offeren. Die, die, die, die dieren die, die hebben hun geld eigenlijk denk ik daardoor heel erg op, uh, zeg maar veel opgeleverd. Dus ik denk dat je, je, die vergelijking zou je eens op andere niveaus ook moeten maken en dan kijken waar kom je bij uit. We gaan naar een laatste vraag. Uh, als er min, minder dieronderzoek in Nederland gebeurt en meer in het buitenland, hoe waarderen we en accepteren we dieronderzoek in het buitenland? En dat is waar we bang voor in Nederland zijn, hoe strenger de restricties hier zijn hoe meer onderzoek in het buitenland waar we minder zicht op hebben en minder controle. Dat dit gebeurt op onze uh, waardes en normen. Wie uh, kan ik vragen om daar een uh, opmerking te maken? Oh, iedereen. Uh, Ron, we laten jou de laatste woord. Nou, ik, ik denk dat de patiënt het niet uitmaakt uh, waar zijn medicijn vandaan komt. Hè. Of, uh, of Jan dat maakt of een, uh, een Engelse onderzoeker, uh, dat zal de patiënt uh, om het even zijn. Uh, maar voor onderzoek in Nederland uh, worden we natuurlijk sterk achtergesteld, wanneer wij geen dierexperimenten meer mogen gebruiken. En in België en Duitsland gebeurt dat wel. En we zullen dat ook uitlezen aan de farmaceutische industrie, die zich vestigt in ons land. Ons land is al niet uh, het meest populaire voor wetenschappelijk onderzoek door andere wet en regelgeving. En wanneer wij uh, het dierproefwerk uh, moeilijk moeilijker maken. Moeilijk maken dan in het buitenland, dan zal uh, dat onderzoek zich eenvoudig verplaatsen. En voor de patiënt maakt het niet uit, maar voor BV Nederland en voor onderzoek in Nederland natuurlijk wel. En als ik mag ja, nog iets toevoegen aan wat Ron heeft zo mooi uh, gesproken. Ik denk, wij hadden het net over een ethische vraag. En het is ook, ook een vraag van, stel je voor dat het onderzoek gaat naar de landen waar... Um, het niet zo streng wordt gecontroleerd over, uh, over uh, dierenonderzoek. Dan is het ook een vraag van een ethische uh, kant: van is het ethisch uh, zien om tienduizenden dieren daar uh, ergens uh, um, uh, anders te uh, laten uh, tetsen, uh, testen. Um, Christine, jij hebt in de eerste slide heel duidelijk gezegd dat in Nederland is de wet um, heel sterk, streng is. En, en, en Dus wij moeten allemaal alles moet geregistreerd zijn. Ja. Uh, en alles moet uh, goed en keurig uh, uh, ja, geregistreerd um, worden. En dat is ook uh, dus zeg maar, uh, een punt waar, waarom uh, wij willen, um, bovenop wat Bron heeft al gezegd, um, waar we uh, willen aandacht uh, besteden. Dankjewel. Dat is uh, het laatste woord. Het ons tijd is om op. Hoe je dat zou zeggen. Uh, ik zou um, iedereen willen bedanken, ook de deelnemers online. We waren op een gegeven ogenblik um, tot 300 mensen. Er beginnen nu mensen aan uh, de koffie of de borrel of wat ze ook willen te gaan. Dus we willen, willen afscheid nemen van iedereen en dank. Niet te veel eten hè? <laughs> nee, <laughs> ik zei niet het eten weer. De KNW voor dit organisatie en uh, misschien wel tot ziens allemaal. Dank je wel.